Goedemorgen lieve mensen. Fijn dat jullie kijken naar de zondagpraat van mij. Duncan is er ook bij. <laughs> Hij wil niet zo erg graag in beeld. Maar goed, dat mag niet uit. Geef het niet. We hebben vandaag samen gelopen. Lekker in het bos. Hij heeft mij er wel uh, doorheen gesleept. Vijf rondjes vandaag. Lekker tempootje. Uh, ik zit ook altijd een stukje op, uh, op Insta. Op uh, de stofjes uh, underscore of ja de, de underscore stofjes. zijn we ook te, te volgen. Ik doe daar meestal even wat, op wat ik vandaag gelopen heb. Uh, qua kilometers, afstand, uh, noem maar op, tempo staat erop. En natuurlijk even een fotootje. Nou, dan gaan we even eitjes halen. Ook al een keer laten zien waar we dat doen. Dan kan ik zometeen even naar binnen toe. Dan kan ik even blijven zitten. Het praatje blijven, blijven houden. Um. We even, deze moet even meenemen naar de boer af inleveren. Doe maar twee, uh, twee doosjes. Okay. Goedemorgen! Henry Janssen, is dus een uh, voorzitter van FNV Bouw van uh, uh, Brabant van uh, een oude voetbalmaatje. Hij heeft ooit in uh, het verleden best wel een uh, heftig ongeluk uh, gehad, maar hij is daar uh, ja, behoorlijk goed van, uh, van stad. Zoals ik zeg, hij is nu uh, uh, voorzitter geloof ik zo van de uh, FNV Bouw Brabant positie. Maar goed, die, uh, die kan ik dus. Die kan, uh, die kan ook, uh, ook eitjes halen. Dat is lekker. Nou, zondagpaard. Wat, uh, wat is er vandaag? Nou, vandaag ga ik uh, samen met Fabienne uh, op de motor. Even een toertje maken. We hebben gisteren een nieuwe GoPro binnengekregen, dus kunnen we hem meteen gaan testen. We moeten alleen even kijken, wat het weer is niet heel erg denderend. Maar goed, zolang het maar droog blijft, hoef ik niet zo heel erg heet te zijn. Kijk, eitjes. Kijk, eitjes. Lekker. Dus gaan we straks een uh, toertje maken met, uh, met de GoPro en uh, ook met uh, de nieuwe helm en de jas van Fabienne. Die we een paar weken geleden hebben gehaald. Uh, tot die tijd eigenlijk nog uh, niet echt de tijd gehad om uh, op om de motor te gaan rijden. Dus ja, dat moet een keer gebeuren. Want anders is het ook zonde. Dan wordt het voor niks gekocht. En dat is dan een beetje jammer. Waar we heen gaan weet ik niet. Een beetje random. Ik heb wel een idee waar ik ongeveer in wil rijden. Maar dan moet ik even afwachten. Dan kan ook zomaar niet weer veranderen. Zeg nogmaals, heeft het heeft ook een beetje met weer met, met te maken. Dat, eh, wat er nog, of dat er nog mogelijkheid bestaat dat het gaat regenen of nee. Of dat het lekker droog blijft. Nu is het over het zonnetje, maar het blijft behoorlijk. Dat er klant wat, wat gebeuren. Dan hebben we gisteren. Toen zijn wij op zoek gegaan naar een bank van de woning. Is er is nu een bank gekocht bij Caesar Sofas. Nogmaals shout-out naar CISA Sofas. Uh, goede deal uh, uitgesleept. Dus uh, erg content. We moeten alleen even 12 weken wachten. Maar dat geeft niet, want de rest van de moet moeten ook ongeveer 16 weken wachten. Dus uh, dat komt alles mooi een beetje bij elkaar. Dat dat mooi topgericht, is, we moeten nog de vloer doen, de muren en de plafond moeten we nog doen. En dan uh, kunnen we er weer tegen. Voor een tijdje. Vier denken. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Het is al wel. Ja, natuurlijk gaat nou die hele onzin weer van weer voren aan beginnen met. Eh, of onzin. Met het hele corona-gebeuren. Dat eh, veel mensen nu. Eh, de, omdat alles losgelaten wordt. dan eh, de beschuldigende vinger gaan wijzen naar de niet-gevaccineerden. Uh, dat is gewoon bullshit. Duncan heeft gedaan wat hij in de zorg zit. Uh, zijn keuze, Daar, uh, dat moet je helemaal zelf weten, maar mensen die gevaccineerd zijn, respecteer elkaar gewoon Als een ander besluit om het niet te doen, ga in hemelsnaam niet lopen zeggen van doe het dan voor een ander. Nee, ik doe het niet voor een ander. Ik doe het, of voor mezelf, en niet voor een ander. Dan wordt er gezegd dat ben je egoïstisch. Nee. Ik ben baas over mijn eigen lichaam. Zo kijk ik er tegenaan. Maar ik ga niet tegen hen zeggen of tegen andere vaccinatoren zeggen van en je bent de oeien, je bent stom, je bent weet ik wat. Natuurlijk heb ik daar een mening over wat ik, wat ik ervan vind, waarom dat ik die vaccinatie niet neem. En dat is gewoon dat ik nog steeds vind dat er te weinig ontwikkeling nagedaan gedaan is. Er wordt dan wel geschreven door de overheid van uh, ja maar uh, alles en iedereen over de hele wereld wordt er naar gekeken en uh, weet ik het wel maar voor een, uh, voor een gein. En, euh, Doorontwikkelingen, ja dat kan best. Grieprik zeggen ze ook dat het beschermt, maar ook daar gaan er steeds mensen aan dood. Dus zeg maar, wat, wat is dan... Huh? Oké okay, natuurlijk, uh, uh, het is wel zo op het moment dat je die prik hebt gehad, uh, dan zou je minder, uh, er, er minder ziek van worden. Hè? Maar je kan er steeds ziek worden. Je kan het ook steeds doorgeven. Van een week kwam ik iemand tegen die dacht, die was echt met volle overtuiging. Dan zegt hij van uh, nee, ik kan niet, uh, niet meer besmetten. Ja, je kan wel besmetten. En dat wist hij niet. Daar schokt hij van. Want iemand anders die erbij zat, die, uh, die dat van het kan nog steeds. Het is steeds niet bewezen dat je niet kan besmetten. Je kan nog steeds besmetten. Oh, het is weer lekker druk in de straat. De buren hebben zeker weer visite. En als ze de burenvisite hebben... zijn uh, is een Marokkaanse familie, maar uh, supermensen Nergens dat van... Die, uh, die buurman is uh, echt zo'n uh, zo lekker brede gast, die heeft uh, thuis wat uh, fitnessapparaten uh, staan. Tijdens een keer gevraagd uh, in de coronatijd van god, hij uh, een keer trainen, oh ja, kom maar, kom maar, kom maar, maar ik kom er gewoon niet van. Maar hij nergens af maar als die familie komt, ja, dan staat straat tegen onder met allemaal auto's. Dus, uh, nou goed, uh, dit was het praatje, zoals ik al uh, altijd zeg, kort praatje. Duurtje of zes, zeven. Um, ben je er meer van zien, uh, eventjes uh, abonneren op dit kanaal. Blij duimpje omhoog en dan uh, zie je we de volgende keer weer. Ik zeg tot de volgende week zondag.